Een hele goede morgen, mensen. Fijn dat jullie weer kijken naar de zondagmorgen vlog. Uh, het is nu tien over half negen. Weer vroeg, want weer naar de training bij jullie aan. Uh, ik heb uh, vannacht nog een uh, filmpje, een vlog online uh, gezet. Uh, van vorige week, zondag. Met daar achteraan nog een bezoekje richting mijn nichtje. Waarvan ik verteld had vanwege haar, haar tekeningen die ze maakt. Voor, voor mensen. Je stuurt een foto in. Zij maakt een hele mooie tekening van. Ik heb dat een klein beetje uitgelegd in die vlog. Zouden gaan ons even moeten kijken. Zoals ik al zeg, gisteravond erop gezet. Of hij is eigenlijk vannacht erop gezet. Dus kunnen jullie allemaal even kijken. We zijn We bezig met de zondagmorgenvlog. Uh, gisteren, toevallig, een paar mensen gesproken. Die zeiden van. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk ook wel, wel, wel leuk vonden. Soms ook wel lekker grappig. Dat dan uh, zo'n man van mijn leeftijd dit nog allemaal doet. Uh, ja, eigenlijk ook wel super tof vinden. Dat je het doet. Gewoon leuk. Uh, onbevangen. Nou ja, en dan proberen wat, wat items aan te snijden. Die, die er, ja, op de zon morgen die met de oren komen of die ik heb gehoord van de week of wat dan ook. Nou ja, dat dus. En dus, soms is best leuk, voor sommige mensen misschien een beetje saai. Maar het gaat om het algemene gevoel. En het algemene gevoel is vandaag... Dat het eigenlijk best nog wel lekker weer is, hoe raar het ook klinkt. De zon schijnt niet, het is nevelig, maar het is best lekker. Het temperatuur is op zich nu niet zo onaardig om te gaan hardlopen. Ik kan net natuurlijk weer hardlopen in het bos. Uh, ging iets minder dan, uh, dan vorige week uh, zondag. Uh, gisteravond, uh, uh, uh, toen thuis kwam, waren uh, we als vrienden bij, uh, bij mijn zoon thuis. Of tenminste bij ons thuis. Uh, en uh, ja, ik had, een, ik had een, een, een biertje genomen en die viel helemaal goed, dus ik had vanmorgen een klein beetje hoofdpijn. Uh, dus ja, daar zat een heel klein beetje in de weg. Maar ik kan natuurlijk niet iedere zondag zo goed lopen zoals vorige week. Vorige week was gewoon echt super. Alles zat mee voelde me lekker, het was uh, lekker weer. Uh, het was iets warmer dan nu. Uh, maar toch, dit is ook, uh, dit is ook lekker. Waar je dan meteen weer moet gaan uh, denken aan... Uh, een truitje meenemen nadat je gelopen hebt, want uh, dan koelt het niks keer snel af. Dus dat heb ik ook gedaan. Truitje aan. En dan gaan we zo meteen weer uh, naar uh, Juliana. Weer uitlooptrainen. gisteren aan een wedstrijd gehad tegen uh, Achilles uit Groesbeek, die weliswaar uh, geen, uh, geen sportpark meer hebben, maar bij uh, Germania op het sportpark uh, nu huisvesten. Dat de familie Dirks het sportpark van Achilles, waar Achilles ooit heeft gespeeld, op slot heeft gegooid. En ze daar niet meer mogen spelen. Goed. Dat zijn van die dingen. Dus gisteravond oefenaar gespeeld. Achilles speelde thuis. Wij spelen uit 1-2. Dames en heren, 1-2. Dus we hebben Dat was nice. De eerste wedstrijd van het seizoen. Oefenwedstrijdje, oefenpotje 2 keer 35 minuten hebben we gespeeld om, om een beetje langzaamaan in te komen. We zijn natuurlijk wel al een beetje aan het, aan de, met de voorbereiding met trainen bezig en zo. Dus maar we moeten even gewoon, gewoon rustig ophouden. Dus 2 keer 35 minuten is top om mee te beginnen. Dan hebben we komende dinsdag weer een oefenwedstrijd tegen Duno. En dat is bij Juliana thuis, ofwel in Malden. We gaan we waarschijnlijk ook hetzelfde doen, ook weer 2 keer 35 minuten rust gaan opbouwen. En dan zouden we uh, volgende week zaterdag uh, zouden wij naar Os gaan, Os20. Maar die hebben we zelf afgezegd omdat we, het ja, dus is nog steeds vakantie, helaas. Ook voor een hoofdklasse is dat vervelend, dat we er weinig nog mensen met vakantie zijn. Dan zijn we maar ongeveer met 12, 13 man, ja, dat is gewoon te weinig. Dat is voor een hoofdklasse te weinig om dan op wedstrijd te spelen. En we hebben uh, te weinig backup. Zaterdag uh, 1 uh, A1 uh, om, uh, om dat aan te vullen. Dan krijg je te, te veel. Dat dus is niet te doen. Plus dan ga je een, een andere fysieke belasting neerleggen bij de, uh, dus, uh, bij de basisspelers. Dat is niet goed. Dus die hebben we eruit gegooid. En misschien maar goed ook. Nou, dat is een beetje uh, van, uh, van deze week wat we ongeveer gaan, gaan doen. En uh, ja, dus zometeen weer naar, uh, naar Juliana. Daar zit mijn uh, zondagmorgen praatje er alweer op. Zo gezegd uh, vandaag niet zo heel erg veel uh, pittig onderwerpje, of iets ergens over uh, nou goed, wat, wat er al niet uh, te doen is. Natuurlijk kunnen uh, we pittig onderwerpen aansnijden. Maar ja, uh, ik wil het niet altijd pittig houden. Ik wil het ook wel een beetje ontspannen houden. Dus. Met deze zeg ik uh, blauw duimpje omhoog, eventjes uh, abonneren op dit kanaal, dan uh, zie ik jullie volgende week zondagmorgen weer terug. En dan uh, uh, nogmaals uh, kijken we even, eventueel uh, de andere vlogs die ik uh, maak, met unpackings of met, uh, met wat ik gisteren uh, gedaan heb van vorige week. Een, een, een volle sportdag, nou, zondagmorgen gelopen, de hele dag uh, bij het voetballen bezig geweest, zover dus, nog uh, eventjes naar uh, mijn nichtje. Uh, Um, ja. Leuk, leuke dingen gedaan. Nou goed, dat dus. En uh, nou, zo probeer ik nog meer uh, van dit soort vlogs te maken. Dus ik zeg nogmaals, laat lijn op je abonneer op je kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik zeg tjojoo!